Hoi, ik ben Hedy. Ik werk nu 3,5 maand inmiddels bij EUClaim. Ik werk op de Customer Care en uh, hou voornamelijk bezig met de Nederlands en Engelse divisie. Hoi, mijn naam is Daniel. Ik werk sinds 7 maanden bij EUClaim uh, en ik ben online marketeer. Mijn naam is Young en ik werk nu negen maanden bij EU -claim als communicatie- en designmedewerkster. Dus uh, het filmpje wat je nu ziet uh, dat is door mij gemonteerd. Hallo, mijn naam is Jarima en ik werk al sinds 7 maanden op de Claimdesk bij EU Claim. Ik ben Minou en ik werk sinds drie maanden op de juridische afdeling bij EU Clinic.